Als je je verhaal echt interactief wilt maken, kun je met de code-optie in CodeSpaces objecten programmeren. Om een object te programmeren, selecteer je het object en klik je op de rechtermuisknop. Kies Code, zet Gebruik in Coblocks aan, klik dan rechtsboven op Code. Je ziet hier de verschillende blokken code waarmee je de objecten in je wereld kunt gaan programmeren. Ieder blokje staat voor een instructie die je aan je objecten mee kunt geven. De blokjes code zijn ingedeeld naar soort.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 Klik op Code en vink aan Gebruik in code En klik dan rechtsboven op Code. Sleep de volgende blokken naar het codeveld. Voer de tekst in. En eventueel een afbeelding. Nu kun je je point of interest eens testen. Geluiden afspelen. Speel bijvoorbeeld een geluid af wanneer je op de afbeelding klikt. Quizvragen. Of programmeer een aantal quizvragen in je interactieve wereld. En toon een foto of video bij de juiste oplossing. Een object laten bewegen. Wanneer je op de hond klikt, dan verplaats de hond 1 meter vooruit in 1 seconde. En zeg waf. 380 graden en verplaats de hond weer 1 meter vooruit in 1 seconde.